Ik ben in die vallen. Bart, Bart, we hebben Bart nodig, we hebben board nodig. Ik had 1 AP. Eetje we hebben erin, we hebben erin, we hebben erin. Yo, leuk, kijk naar eens een nieuwe video. Ik ben Andreas en vandaag ben ik terug op Friske Games Factions. Jongens, laat zeker een like achter en abonneren als je het niet hebt gedaan. En daar zijn we enorm mee supporten. Jongens, vandaag een base fight waar echt alles mis kon gaan. We hadden een fiction zo goed als redable. Helaas ging gewoon te veel mis. Het geluk, de timing, was gewoon net allemaal mis. Het was gewoon... Het, het, het faalde gewoon net allemaal. Het is wel een goudse video, dus ehm, um, ja, wees gewaarschuwd. Jongens, geniet van de video. Iedereen jump in die trap, iedereen jump in die trap. Oh, the fuck? Welke? Uh, yeah. Door, weet Wacht oh, een boys, wil jij? Oh, ze hebben de fans opge. Ik kan erin, ik kan erin. Ik kan in die base. Ja, kan je die base leveren? Lever, lever, lever. Oké, okay, ehm, um, Oscar, kijk Je kan die Ik die base inderdaad leveren. Ik ga nee. af van dit nee, ben... blokje. Yeah. Oh my god, ja, no, pikes! Je moet snel zijn, Oscar. Ja, ik ben snel, ik ben snel. Ik heb een blokje. Ik kan het niet Oh, ben zijn er ik. nu. Kom op, bro. Mining down, mining down. Staat dus mining down. Je weet op dan welke plek je toe, moet. Ma ma ma ja, ik kan stoppen, stoppen. Ze zijn alles aan het oplokken, wat doen? Hun? Snel, ze snel. Ze bloppen, piano, piano, bedcapje, ja? Ja. hoeveel overcaps heb je nog. Kut, ik heb er heel weinig. droppen. Ik drop, ik drop, ik drop. Oh kut. Welke laag? Bij welke laag? 14, 2 en 2 bedoel 2, 2, 2, 2, 2, 2. Je moet echt snel zijn. Ja, nog 60 blokjes. Oh ja. Ja, hoeveel caps heb je nog? S 9. Drop nu in me. Ik heb hier gedrood. Heb je ze? Ja ik. 60. Ja, 60. 60. Laag 2 uh, nog, zijn we. Nog 30, 30. Bro, waar zit je vestiges? <laughs> waar zit er Dit, dit, Bij mij, bij mij, bij mij, bij mij. Dit blokje, ja. Ja, deze twee, deze twee. Besef even het ongeluk, de slechte timing. Dat Pike net dood gaat, het moment dat wij de base in kunnen. Het dropt het moment dat de poortjes gaan. Okay. Ik ben net dood. Ik lever het nog een keer, lever het nog een keer, bovenste. Waar zijn jullie? In de valle? Loetje. We ja. gaan ze redelijk maken, gast. Kom eens zo snel mogelijk. Zit er, er zitten nog de Er zitten er nog. Er zijn er twee mannen. Ja, kom, die, Don, kom naar die TL. Ik er oh, een... ik ben erin gelaten. Ik twee mannen oh, mannen gedreven. ik word gedriven eend. Er mannen is goed, laat hem open doen, laat hem open doen. Dat je bij hem kan komen. Nee, we kunnen niet inkomen. Ja, we zijn erin, we zijn erin, we zijn er. Ik ben in die vallen. Bart, Bart, we, er, we, ich, ich. Board, board. we okay. hebben Bart nodig, we hebben Bart nodig. Ik had één AP. We hebben erin, we hebben erin, we hebben erin. Ik pak al zijn caps op, ik heb 63 caps. op ben je? We naar we hebben Bart nodig, Bart nodig. We gaan ze reden. We gaan ze Max reden, Max We hebben een nieuw Bart nodig. Ik heb 12 caps, hè? Jongen, wat kuts, sorry. help help, even. Te goed, te goed, goed. We moeten een plek door waar mij kan droppen. Ze ben ik een tandhoort. Ze vluchten allemaal. Hier, pak deze te goed, help! Pak deze keer. Ik ben deze eentje, ik ben getrapt, ik ben getrapt. Nee, waar ben je? Nou, waarom nee, deed je dat? Djurtje. Ja, we moeten ze allemaal killen, hè? Bart! Ja, ik ja, kom nog niet, Bart. Aan. Wat, ik zit hier in de zee! Wat, de, out of nodig. Kom op, boys! Ik ben dat. Oh mijn god. Ja, ik ben dat. Deze man. Ik ben, nee, ik was getrapt, ik was denk... getrapt, ik was getrapt, ik getrapt. Ik zit hier net met vader in één keer! shit! Bart gewoon, Bart! Ik ben afgeschermd, ik ben 1v1 Bart, Bart! Wat? Kom op, je hebt dit. On, Als ik hem nu een Bart heb, bro, ik pal deze guy. Aan benen. Ja, ik het hebben. Die dingen zou ik hebben. Bart is aan het opstorten, Bart is aan het opstarten. Ik ben geüpt, ik, ge ik ben ze even geüpt. Ja, wat de fuck, ik zit hier vast, oude power. Victor, je bent in een fucking safe omgelopen. Ja, I got you, I got you, I got you. Ik stap in het Dat was het, de spin. dat was okay, de het. Streng Streng Ja, uh, oh, nee, oh, nee, oh, nee, regen, oh, regen. Oh, oh, waarom yeah. deze strengt? Ja, ik dacht niet. Regen ja. te vallen. Andreas, probeer bij de fencecase voor mij te fighten. Even uh... openen. Redden. Ik, ik moet even op hier he? Ik kan dit. Hij is bij mij in, oh hij is bij mij in. Ga hem naar boven, boven. ga hem naar, naar boven. Oh, lang. Ja, Andreas, ga up, ga up. Ik ben hem aan het killen, dit dus ik... oh, ja, maar... nee, is ga ga ja. je, je gaat mij jongen, Ik ga niet schreeuwen, ik jongen. Mute ik, ofzo? Als jij hem ik je uit. Yo, zeg als, je, zeg als je regen en alles weg kan, oké. Uh, regen over 1 seconde. Ik kan, ja, ik kan nu regen. Moet ik regen doen? Nee. Okay. Ja, we zijn allebei gaan voorpijn. Okay. Ik heb nog 6 minuten. Zet Wanneer kan je strengt? Uh, hebben we een tweede part? Ik kan strengt, ik kan strengt. Wow, oké, okay, wacht. Oké, okay, we moeten dit goed timen. Regen, doe alles, doe alles nu, doe, doe alles nu. Ik heb alles gedaan, speed 2 ook. Oké, okay, ik, kan, ik kan nu regen 3 geven als je wilt. Dus is kijk perk de ja! Ja! ja doe. doe! Geef me Fx! Geef me fx, Geef me fx. Er zit die chunk op, een street! we moeten dit open doen! Deze fastgazers zijn dood! Ik zweer het je! Ik kan steken nog 15 seconden! Alles! Ja, even ik ben het uh... Ja, ja, sure! Dit is... Ja, nu! Akse! Je hebt geen kan... regen, maar maakt niet uit! Ik doe assorp, asorp ja ik weet niet of dat slossing was, omdat. Ja maar ik kan er even doorheen. Hoeveel gas heb je? Nog okay, 30, 35, nog 35, ik ben echt toch bezig. overleving, het overleving. Oké, okay, wacht, oké, okay, wacht. Nou niet doen, nog niet doen. Oh! Ik ben. No way. Opgebokt? Nee. Ze hebben okay. me opgebokt toch. Dus. Ja, nu gaan ze op mij. Pro, pro, pro, pro, pro. Ja, gaan ze op mij. naar rip! Rib Ben, hoezo zit je erin? Pak al mijn shit, pak al mijn shit. Ja, ik kan ik niet in, ik kan er niet in hij zit erin. WAT? Oh mijn god, ik ben zo. Yo. Ik ben ik ja. ben ook ik ben ook getrapt. What? Schat. Oh, maar ik heb al dingen ze stuf zo goed als ik kunnen oppakken Maciano, ze gaan ons je pakken Kom naar de deur Oh, die zijn daar weg, die we zijn weg. Kom, kom naar de deur, kom naar de deur, nu, nu, nu, deur, deur, deur. gaps Ik heb de gepakt. Oh, tante ik, ah, weg. ik heb meer gaps Oh, ik ja, had het Ik had deze guys ja, Mijn armen gaan poppen, mijn armen gaan poppen, Wat de fuck Te goed, oh. jongen, ik had ze, gast so, En, kijk en ze news. blokken mij goed, op En ik kom en bij ik... jou in, weet je wat, ik rennen dus daarin Ik kom erin Want hij was open ja. En ik gaat keer, in één keer is het dicht of zo. Is er toch niet eens iemand? Bro, weet je wat het ding was? Ik zat dus wat? in een 1x1 opgeblokt. En ja. ik, ik kon dus door die stairs spullen. Dus wat doe ik? Ik peul op een guy. En ja. ik word in die trap gezet.